Hoi, leuk dat jullie kijken naar deze video. Vandaag zijn we bij de Military in Boekelo. Ja, ik praat, dus nu mag jij. Wat gaan we doen? Nou, we gaan een show geven en een integrate. Dus wij hebben er helemaal zin in. Nou, welkom bij Boekelo. Waar ik met een veel zo grote microfoon op mijn snuiter naar de kamer zit. En ik heb dat ding gereden. En mijn worden die. En kijk hoe strak het naast elkaar staat. Jeetje. Wauw. En je staat hier. De andere paarden staan daar. Dit zijn de stallen. Dus dat is erg uh, leuk en mooi. Uh, ik, vind het wel knus, ik vind het wel knus eigenlijk. Ik het wel schattig zo met z'n allen. Daar gaat Tess. Tess dus is een appel aan het eten. En dat zijn nu allemaal dingetjes eigenlijk aan het regelen voor uh, military Buccalo. Ja. Nou, dit is de stal van uh, Henja. Henja heeft uh, een mooie, uh, mooie dakkie. Toch Henja? En je hebt waarschijnlijk gewoon heel veel honger en interesseert mij niet zoveel wat ik allemaal aan het zeggen ben. Tussendoor wordt het tijdens gestrikt. En een appel gekeken, erg, erg interessant. Ik ga niet met de microfoon dichtbij tussen je mond. Want dan hoor je het En geleiden. En daar ik niet zo van. Wij en we gaan. gaan, nu gaan wij dan? Op pad. Naar wij dan? da da da da da da da da <tie> en, we gaan lopen, we wilden heen de mogelijkheid voor die rij te halen. Het is mooi, dat Dat is wel weer een mooie beetje. Ja, wel een beetje. Daar gaan ze. We hebben een soort uh, geheime ingang gevonden naar het terrein. Uh, ja, het is een beetje een creatieve weg. Maar eh... Uh, Iemand heeft het gezien. Hello. Nou, dit zit uh, eruit als het uh, terrein. Want ik zie een hek. En hek betekent dat het een ingang is. Ik zou wel eens net lopen, dat was geen ingang. Ja, ah, <laughs> uh, goed. Goed punt, Kim. Dat is er ook echt een hek. Ik Hi. zie al uh, houten planken, ik zie Hi. al andere YouTubers. Oh, en een springkussen. Wat hebben we nog meer? We hebben een super mooie auto die ik niet mag filmen, want het is geen paard. Maar er zitten heel, heel veel paarden in. Paardkracht. je hebt leuke hoedjes, zie ik, met uh, kleding. En uh, nog meer kleding. En ik zie daar nog meer kleding. Heel veel kleding. En wat heb je nog meer? Je hebt ook nog uh, hard voor paarden daar, met andere YouTubers. En dan heb je dit van mijn auto. Die kennen we ook. En dit hebben we. En we hebben van die rijtuigjes ofzo. baas. mooie poster. En dan zit de feesttent, zie ik. Daar is damesmode. En ik denk dat nog een paar moeten openen. En ik moet nu die kant op. Op weg naar een springkussen, haha. Oh, kijk dan. Het is toch heel mooi. Dat is heel mooi. Gaan we gaan nu naar het evenement toe. We volgen de dames. En het is al uh, een beetje druk. Niet zo druk. Oh, wat een mooie auto. Oh, dat weet Snack verhuur. Kun je lekkere snacks halen? Hallo. En dit een café, daar zie ik nog een uh, oh nee, ander ja, dingetje. Uh, uh, en ik dat we uh, hier naar binnen toch aan. Voor ja. iedereen. Uh, kijk dan, dat ziet er wel gaaf uit zo. Heel uh, netjes vind ik nog, is dat uh, overdressed kantine denk ik. Wat meer is. Ja, ik, uh, ik vind het leuk. Hier halen. En... Uh, toiletten, en iedereen loopt mijn toiletten, dus ik denk dat ik dan wat kant op ga. En natuurlijk een algemene foto uh, natuurlijk ook gemaakt worden, zoals je ziet. Yeah. Ja, ja, en hey, iedereen hier, om een foto maken. Nou, uh, hier zijn alle YouTubers die op een rij staan. Daar staat een rij, <laughs> die naar nou de YouTubers toe willen. En uh, ja, dat, uh, dat is een aardig moment. Dat is gezellig, uh, leuk. En dan uh, we gaan uh, allemaal handtekeningen weer worden uitgedeeld in bij ieder ander evenement. En dan gewoon netjes uh, het rijtje af. Even kijken of er uh, midden in de groep nog wel mensen enthousiast zijn in de rij. Ik loop er we graag wel even helemaal dwars doorheen. Dat iedereen netjes in de rij. daar ook. Met mensen in de rij. Met mensen in de rij. Ja. Maar de rij valt op zich als je in gelegen met alle evenementen wel. mee, Maar het is toch eh. Is het met het toch even graag? Zo. Uh, leuk. Zo komen mensen. Geef je wel ook graag een handtekening. En de rest is nu allemaal reis. Heb je nu niet? Jullie wel zo show? gaan jullie zoiden dansen. Ga ja, ik dan? <laughs> Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. We gaan spelen, wie is het? Het zit er in een bepaalde kleur volgorde. wie is dat? Goed zo, dat is Tessa. Wie zou dat zijn? Goed zo, dat is Kim. Tessa Zwijt, hallo. Wie zou dat zijn? Heel goed, dat is Rebecca. Ze zitten samen met de drietjes op mijn eigen paal. Is dat niet prachtig? Zoals je ziet komt er een hele parade aan. We gaan verder met het spel. Wie is het? <lacht> um, ik zie hier veel heel veel mensen. Ik, ga, ik kan niet verder inzoomen. We lopen. In. Oké. Okay. Um, laat me achter de reacties wie dit allemaal zijn. Succes. Oh. Nou, ik hoop dat jullie het allemaal goed geraden hebben. Want oh, hier komen ze. Ik dat is het voordeel in het gras. De mensen. is gewoon met je laarzen. Kijk nou. Er nog een paar Kijk nou. Daar komen ze allemaal aan. En dan gaan ze straks allemaal opzadelen. Ik zie zie ik een krukje? Ik zie een krukje. Nou, daar staan de paarden. Oh, ja. Rustig, de in staanstand, met staan. We nou, regelen het toch weer <laughs> Natuurlijk, we regelen het altijd niet. En die, die twee meiden wilden ons afgehouden. Nou, daar dat is Bella. Ik denk, uh, er gebeurt niet zoveel. Ze staan een beetje stil. Maar, uh, Ik hoop dat jullie genieten van deze stilstaande billen. Hello, billen? Nee, no. okay. ja, <laughs> billen. Stilstaande billen. Geen billen. Of een lopende Christine. Ja, Kies er maar een uit. Oh, oh, ja, ja. Op de weg. En staan ze stil. En daar wordt alles uh, heel goed aangetrokken. Zoals dus je ziet, gaat de laars om de voet heen. De voet zit erin. Rits wordt dicht gedaan. Ik ben weer op gedaan. Goed bezig, Rebecca. Daar gaat Tess. Ik pak de laarzen. Daar gaat Kim, die trekt ook de ritse aan. Goed bezig Tessa. Hier staan twee fans, die ons aan het helpen zijn. Erg cool. Kim, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar de rest is het al klaar. Het weet je bent een beetje op Kim. Tessa doet haar kip op. En pak nog meer spullen. Mijn broeder. Ook nog een laars. Want de andere laars. Kan niet in zijn eentje staan, dat is een beetje zielig. We moeten maar een erg mooie knot in. Erg mooi. Kim, doet de helm op. Of de cap. Dat is een kip. En jeetje wat is die mooi aan het uh... klipje dicht, anders valt hij af. Maar wat gaat ze nu pakken? De handschoentjes. We gaan nu bekijken hoe Kim de handschoentjes aan het gek. Handschoentje 1. Die moet even goed, alle vingers erin. Ja, ja. Tessa, moet de schoenen nog even in de tas doen. Anders raak je spullen kwijt, Tess. Dat is niet heel handig. Kijk, daar gaan de schoenen in de tas. Ja. Dit is een beetje elke evenement. Elke keer, oh. Hallo. Bella. Je staat in mijn beeld. Ja. Ik word er genies. En tot slot we gaan verder. Tessa heeft Bella. Oh, gaat ze erop? Oh, ik zie de hoofd Wij gaan. Daar gaat Tess. Ze doet er uh, uh, ijzeren dingen waar je voet in stopt. Dat doet ze goed. Erg belangrijk. Oh, nou moet echt zo goed zitten. Tessa dus gaat erop. Tessa dus zit erop. En gaat er vandoor. Gebezigd Tess. Daar gaat Tess. Wil je nog zien hoe mijn moeder op de, gaat opstijgen? Ik zal extra voor jullie inzoomen op het krukje. Daar gaan de twee voetjes op. Mijn moeder steekt er nu boven. Zit erg mooi hartje erop. Daar gaan mijn moeder. Oh. Klimmen, klimmen, oh, netjes eroverheen. En hij zit zo. krukjes niet meer nodig. Die wordt omgeslagen. En zo. Stappen we op een paard. En nu wordt het even warm gereden. Door Kim. Of Henja. Daar gaan ze. Door Rebecca. Met Verona. Mijn moeder. En dan gaat mijn zusje, Tessa. Met Bella erg mooi. Het is echt uh, magnifiek. Het ziet er erg mooi uit. Succes met warm rijden en we zien jullie zo bij de show. Nou, zoals jullie zien is het warm lopen klaar en gaan wij nu richting de bak. Heel dramatisch. Niet vergeten zonder mijn moeder. Zonder mijn moeder uh, gaat het allemaal niet goed. We zullen achter haar aanlopen. Nou, daar is Tess klaar. Het uh, Belga en de twee andere dames. Uh, kan ik maar mijn hand draaien op zeg? de muziek aan. Ja. We gaan eerst kinderen altijd verzamelen. Nou, dit is uh, de show. Kijk, alle balken worden netjes neergezet. De krullenbakken staan ook klaar. Jeetje, wat gaat dat netjes? Hier zitten als fans. Oh wacht. Dat zijn lege banken. Daar zijn alle fans! Oh nee, hier zijn alle fans. Oeps. Okay, hier staat iedereen lekker uh, patatje te eten. Terwijl uh, straks de show zo gaat beginnen. Er zitten een aantal mensen. Kijk, daar zitten ze allemaal. wachtend tot de show gaat beginnen. En ik zie daar allemaal weer een rol in staan. kijk is deze show, met deze kliniek. Zo, we hey, mensen ja, staan uur. helemaal uh, klaar. Hallo! Het is een show dames en heren. Nou, ik ben even, even klaar, ja. daar zijn nog wat meer uh, mensen. En daar. Zo. Oké. Okay. Aan. En er zijn ook heel veel YouTubers die Die kunnen komen dansen? Kom maar. De... We, het lijkt niet. Kunnen we, uh... we er zelf meedoen? Ja, ah, dan kunnen we. Ook we ja, precies. Ja, ook nog een paar mensen die meekomen. Ja, daar kunnen we ook al. Twee andere. Hartstikke leuk. Daar we nog meer mensen. Wat zeg je? Jongen, mee komen dansen, dat is gezellig. Hè? Kijk, er komen nog meer mensen. Ah, er komen nog meer mensen. Ah, er komen heel veel mensen. Ja. Kijk, er oh, ja. ja. ja, oh, komen nog meer mensen. Ja, er komen nog meer mensen. Oh, Ah, er ah, komt nog iemand. Ja, precies. Daar komen nog meer mensen. Gezellig. Kijk. Mannen, jullie weten toch hoe je moet dansen? Ja, je hebt je altijd zo. Al gekloofd dat je zakken. Oh. En, nou, dit zijn aardig wat kinderen, die mee gaan dansen. Dat is wel leuk. Ja, dan zit iedereen al klaar. Nou, kip. Nou, dat is zo. de je nu? Dag Wij gaan op de paarden en bij de padden staan, maar je moet benen aan elkaar Alle benen worden aan elkaar vastgedemd. Nee, is ja, dan moet je echt er echt vasthouden. Ja. Vast, ja. ja. Vast, ik ah, heb okay. Helemaal goed. Helemaal goed. Nee, en dan je Eno, je. Nee. Helemaal nee, je dit je dit niet thuis. Niet je goed. Helemaal goed. Helemaal goed. Helemaal goed. Helemaal goed. ook. goed. goed. Helemaal goed. Helemaal goed. goed. Helemaal goed. Helemaal Helemaal goed. Zo, helemaal vast. Nou, vast. En kijken. We zijn helemaal klaar voor dit. Oh ja, dat gaat allemaal. Naar de pakjes toe. Ja, dit is enigszins lastig. Houden we niet. Ik heb even gekregen. is hij 19. Meiden staan al klaar. Nu nee, nog. We gaan nu in, nee. in volle rechten op de te, test. We gaan best vragen. We gaan nu in volle rechten We gaan niet. Nee, maar. Zeg je? Nee, maar gewoon z'n allen eraf. Oké, kinderen, zijn jullie klaar voor daar aan de overkant? Ja. Ja? Ga gaan dus jullie zomaar aanlopen en de gelijk? Daar gaan we. 3, 2, 1. Kom maar. En daar gaan ze. Ah, goed zo. De gaal heel goed. Ja. op, op. op. op. Oeh, kom maar. Ja. Geen niks. Dus we gaan. Ik heb een groot paard. Dus ik moet het sneller dus dan de rest. Geen niks. Kom Goed zo. Ja, bro. We moeten hem wat inhalen. Dus ga ik inderdaad. We zijn wel goed. Dat kan ik. En ze gaan weer terug. Vriend voor het leven. Hoppa. Ja. Hopelijk dat ze zal winnen. Oh, gaan we gaan. En zij is er al. En Kim is hier gewoon, altijd. En als tweede. Tessa's team. voorzichtig. Voorzichtig, goed zo. En als derde, Rebecca. Groot applaus voor de meiden, goed zo. Jeez. Nou, omdat jullie het zo goed gedaan hebben, mogen jullie gewoon alle drie mee. Want dat Kim alweer gewonnen heeft. Denk ik toch? En dat, uh, dat hij voor mij een nog niet heeft. Dus uh, jullie willen even je papa en mama gaan, uh, gaan ophalen als je dat wilt. Zeker, uh, papa en mama. Uh, uh, uh, nee, We de stad. Ja? Oh, de stad? Ja, oké. Okay. Uh, heel goed. Kijken jullie heel op welke hier jullie zijn? Bij dit nieuwe YouTube-eventer worden we allemaal weer heel erg genoeg. En we zien heel graag hier. weer. wij zijn kort weer in, ik moet zeggen, bij Zolle. In Zolle's Clifster. Dus daar komen we ons weer binnen. En we gaan ook nog naar de Achterhoek. En jullie over Hard voor de Paarden. Dan komen jullie natuurlijk in www.hardvoorepaarden.nl En daar komt onze agenda en jullie op ons YouTube-kanaal. Speciaal voor het ene meisje dat nog niet eens die Dus we zien jullie heel graag de volgende keer en bedankt voor de aandacht. En veel plezier met Destiny. Ja, mooi hoor. Hart voor paarden, geweldig. Ik denk dat jullie allemaal nu ik en mijn pony uit je hoofd gaan leren. Om het ook een goed idee is. Ja, de avond gaan, Ja. De dat ik. Echt graag. Alle oh, kindertjes zijn klaar met de pasproblem. Geef ze nog een mooi applaus. Hart voor paarden Rebecca, Tessa en Kim. Dankjewel. Kunnen we maar. Uh... Oh, nou. nou, dit was de Patricia. Show en er gaan een paar mensen met gezellig naar de stal. En er zijn uh, drie winnaars dit keer, in plaats van één, zoals normaal. En degene die onze stips heeft geschreven. En dan gaan we nu met z'n allen in een parade. Gaan we naar de stallen? Super leuk. Nou, na de show komen ze hier aan bij de stallen met de nieuwe winnaars. En we gaan even kijken hoe dat gaat. Daar gaat Tess en Isabella. Na het harde, harde, harde werken van mij. Hé. Nee. Oh, oh, wij helemaal gek. Die vindt mij niet zwaarder. Is dat Kim? wat ben je. En daar is de uh, met alle winnaars van de dansshow en de pennen. Mevrouw. Yes. Daar is Tess. Ja, tis is ik een leef beetje ook nog. Be zweet. <laughs> nou kijk, we hebben wel luchtgaten, dus ik zuigen twee Het Is, wel... Het is wel, uh, wel iets prettiger dan. Uh... Ja, dan heel bezweet hoofd. Dat wil je ook niet zien. Nee. Ik heb nog niet gezien. is lastig. Zo is het. Uh, even kijken hoor. De paarden worden eerst even afgezaald. en dan maken we ze even aan een halster en een uh, en hun dekentje op en dan kunnen we even een foto's maken. En uh, Smee en Leanne. Nee, die hebben altijd taart. Volgens mij hebben ze heel veel taart of niet? Nou ja, twee. Maar eentje die wij als ik ga zou ik niet eten. Want? Nou die zijn voor de. Oh, voor de paarden! Wat ja. goed voor jou! We nemen, we nemen altijd mee voor de paarden, maar de paarden krijg je nog. Ja, daar ben ik blij mee. Dus een paardentaart en een gewone taart. Nou, dat moet ik ook even doen. Ja, we hebben echt zo'n ruimte trailer. Ja, is gaaf hè. Wil je op de foto met mijn trailer? Nee, nee zo leuk is het ook weer die man. <laughs> nee, dus, nee, inderdaad. Dus, heb jij toch zin me echt aan te kijken van ja, waarom zou ik dat nou doen? Uh, je de... Dat is wel waar, ja. Nee, oh. We wachten heel even tot de paardjes zijn en dan even met Even gelijk, een, een, een kring misschien natuurlijk. Ah. ah, ik begin het te snappen. Zo. So. De paardjes dus worden allemaal weer binnengezet. Oh. Heb ik gegeven? Oh, nee. Niet zo mooi in m'n zakken zitten rommelen hè? Tuurlijk wel. Jonge dame. Jonge dame. Jonge dame. Als we het klaargezet voor de foto's. Daar vooral. En daar. Niet daar. Mensen zijn nu even aan het rondkijken op de stallen. Het zijn niet hele grote stallen. Maar stallen zijn stallen. Dat is erg leuk. Erg bijzonder. Lijkt me wow ze amazing. Hey. Nu worden er fotomomentjes gedaan. En Leanne. Leanne hadden we ook langs. Dat zijn de eerste fotomomentjes. Met Verona. Verona. Die kijkt de andere kant op. Verona, je bent niet zo erg fotogeniek momenteel. Goed zo. Zullen we eerst met z'n doen? Dat is misschien ook wel leuk. Huh? Kom je een keer naar Henja? Ik zou je schaak hoor. Henja, Henja het ik wel. Ja, en hoe heet jouw paard? Ja. Charly. Verona heeft honger. Ja, ik heb alleen al een man. Ja, een man zijn van Verona dan ofzo. Dat is schuldig. Oké, Kijk komt Bella, daar is Henja. Ga jij aan die staan? aan En er kwam tussendoor een heel groot paard Ja, yeah. Een heel groot paard. Heel groot paard. <laughs> met andere mensen erachteraan dat gebeurt wel vaker dus uh, en ja nou, oh, daar geen de peesklap die hebben we ook niet nodig nou wow. We gaan weer kijken. Rechtdoor. Omhoog. Kijk, daar staat iedereen nu aan het foto. De ouders. Maak allemaal foto's. Hartstikke leuk. Ja? Oké. Nou, als jullie dan allemaal om de beurt nog eventjes zitten. En nu worden nog aparte fotomentjes gegeven. Dat wel We hebben een speciale paardentaart gemaakt. Nee, ik gezond Dus daarom extra gezond? Oh ja, nee, ik snap hem wel. Oké. Okay. Pa, Het stinkt <tied> heel erg en het is een taart. Ja. Ja, klopt. Want er, er zit een banaan. Ook oog. Oh, en hij is een beetje door elkaar. Oh, recht mij? Ja. Ja. Misschien. <laughs> ik kan misschien echt een beetje iets <laughs> doen. Okay, ik zou zeggen het helemaal ja, dat het helemaal kan Ja. Aan uh, oh, jou de eer. Nou. Maar, maar dat is belangrijk. Mijn, mijn tafel. tafel. Nee. Nee. Nee. Dat is niet. nee, Dat is mijn tafel. Is mijn Daar gaat het. Daar ja. gaat het. Daar gaat ik kom wel bij de taart als wij die zijn, hè? Kijk, pony. De tweede paardtaart deze week. Deze is niet door mij gemaakt. Hij kan nu niet hiervoor. Ah, dat is wel een lekkere. Hij ja? nee. eet alleen de appel. Op. Ze eet alleen de appel. Misschien wel Oké. Okay. Zit er ook peer in? Ja, dat klinkt lekker. Op naar de volgende. Nee. Wacht even met aansnijden! Inderdaad. En de rest krijgt natuurlijk ook van de taart. Ja. Oh. Wauw. Wow. Wow. Ja, oh. Het hij? niet elk jaar. Waar hij? ziet er wel goed uit hij? Waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Waar hij? Oké, okay, wacht even. Ik lekker <totstuk> we worden niet meer lekker van of zo hoor. Ik hmm. nu je eerst mijn nieuwe taart bakken, het moet opnieuw. Oh, Esmee. Um. Maar ik, uh, je hebt toch geen bordjes bij je? Nee. Nou, dan oh. kunnen we toch beter met z'n allen er gewoon omheen gaan zitten en en dan eten. Het was echt een hele leuke show en uh, ik, ik, ja, ik vond het heel leuk. Ik ook. We hebben weer hele hoop leuke fans ontmoet en zelfs nog een paar even hierheen meegenomen backstage. Dus dat was echt heel erg gaaf. Super gaaf, van die week. Lekker te eten gehad, goed te drinken gehad. Dus uh, we zijn verwend door de Military in Boekelo. Hij is uh, 13 uh, oktober. Dus als jij er geweest bent, laat dan hieronder in de comments even achter hoe jij het vond. En wij gaan nu weer naar huis. Ja. Dus, jij mag eerst. Leuk je bekeken naar deze video. En vergeet niet te abonneren. En doe een warm duimpje. Tot de volgende video. Doeg! Doeg.